Superleuk dat je kijkt naar onze speciale React to All-Star-serie. In deze serie reageren oude spuiten- en slikken-presentatoren op hun items van vroeger. In deze aflevering kijkt Gwen van Poorten het item terug waarin ze het gif van de kambo kikker probeerden. En dat ging niet helemaal goed. Hallo, ik ben Gwen en uh, ik ben een oud-presentatrice van Spuiten en Slikken en we gaan een item terugkijken dat ik ooit heb gemaakt. Kambo is de dus secretie van een, een kikker en die kan bij mensen toegediend worden als een medicijn. ...met als doel het lichaam te reinigen. Oh my god, alleen al het gezicht van deze man kan ik dromen. Zijn gezicht en de angst die ik hier had, ik was zo bang, zo bang. Want wij, mij was vooraf verteld dat alles kon gebeuren. Ik kon gaan overgeven, ik kon diarree krijgen, ik kon, opge ik kon opzwellen, dikke lippen krijgen, mega ziek worden. ...dingen gaan zien. Ik moest de controle loslaten, en dat terwijl er een heel team daar was. Dat klinkt een beetje, ik denk, jezus, waar ben je mee bezig? Kan je dat begrijpen, dat mijn buitenstaanders staan en kijken en denken, ja, wat, wat ga je, je doen? Ik kan niet begrijpen, als je het zeg maar, vanuit onze westelijk perspectief bekijkt. Maar als je uh, naar het Oerwoud gaat, dus honderden en honderden jaren wordt ermee gewerkt. It's a natural part of life. En, en ik ga een stukje dichter bij mezelf komen, als wij Cambo gaan doen. Ik zeg wij, want jij gaat me helpen en ik, ik vind het best wel, uh, best wel spannend. Is het? Kan jij met mij eventjes erdoorheen lopen? Wat gaan we precies doen zo meteen? Wat we zo meteen gaan doen is, we gaan zo meteen daar achter zitten. Ja. Dan ga ik het medicijn klaarmaken. Als het medicijn klaar is, dan maak ik een paar brandgaatjes op je, op je arm. En daar wordt dan vervolgens het medicijn op geplaatst. ...deze man een hele hoop duidelijkheid hebben. Vertel me wat we gaan doen, wat er gaat gebeuren, dan kunnen we beginnen. Maar ik krijg die duidelijkheid niet echt. Je lymfe, want je beschadigt zeg maar, alleen maar de opperhuid... ...zodat je dus niet de bloedbaan raakt, maar dat je dus uitsluitend in de lymfe blijft. Je lymfe transporteert vervolgens het medicijn naar je bloed. Je bloed pompt het door je lichaam heen. En binnen een minuut of twee, drie, merk je het in je hoofd. Dan gaat je hoofd een beetje duizelig worden. Maar um, over het algemeen zou ik mee zijn dan naar beneden en dan komt het naar je hart toe. En begint zeg maar, die misselijkheid zich in je maag op te bouwen. Die misselijkheid. Die intensiteit die neemt toe. En in de meeste gevallen gaan de mensen overgeven. Het maakt je schoon. Het geeft je zeg maar, de ruimte om weer even helemaal bij je eigen waarachtigheid te zijn. Wat is jouw waarheid? En ik had hiervoor nog nooit getript. Dus ik dacht alleen maar ga ik ook dingen zien. Gaat er iets gebeuren om me heen? Wat moet ik verwachten? En ik wil al zoveel mogelijk zekerheid krijgen voordat ik mezelf echt los kan laten. Ik hoop echt dat ik me volgende week helemaal top ga voelen. Maar ik ga zometeen gewoon brandwonden krijgen waar ze gif van een kikker in gaan smeren. Wat de fuck ben ik aan het doen? Nou, ja, dit is het medicijn. Dit is S van de kikker. Dit is het dus de gedroogde secretie van de kikker. En is ook best wel hypocriet, want. Wat loop ik nou te zeiken? Ik, ik test 4 FMP terwijl daar bijna niks over bekend is. Ik weet niet wat dat over, over een paar jaar met me gaat doen. En dan sta ik hier te klagen over een eeuwenoud medicijn waar heel veel mensen op vertrouwen. Ik moet me gewoon niet aanstellen. Ik ga dit gewoon doen. Ik heb zoveel dingen voor spuiten en slikken getest. Allerlei soorten harddrugs van GHB, ecstasy, 4 FMP, noem maar op, noem maar op. En dat doe ik zin in. Dan kan ik heel eventjes hard gaan en het leuk hebben, maar zo'n eeuwenoud medicijn, wat dan echt wat voor je lichaam schijnt te doen, daar ben ik dan in een keer sceptisch over. Dus daar was ik in mijn hoofd mee bezig. En toen dacht ik, ja hallo, zo'n eeuwenoud medicijn, wat kan er nou gebeuren? Ik ga nu de brandkantjes maken. Oh die shit, okay. maar ik moet nog water drinken. Ja, nee, ga rustig. Ah, oh, fuck, Godsonne. Oh, mijn god. Ah. Dat was niet cool. Ik dacht, dat die puntjes hadden me niet zorg over gemaakt. Ja, ik kan me nog zo goed herinneren. Ik ben zo boos. Oh, hallo, dit doet gewoon echt pijn. En in één keer begon ik super erg te huilen. En wist ik, was zo emotioneel? Toen moest ik nog die hele fles naar achter tikken. Oh. Voordat de kambo op de brandwonden wordt gesmeerd, moet ik eerst twee liter water opdrinken. en Mark is erbij, omdat het een vrij heftige ceremonie is. Voor mij hoef je niet meer te denken. Jesus Christ. Yes. Ja, oké. Okay. Hé, hey, geniet. Geniet van je eigen ademhaling, ja. je eigen aanwezigheid. Ik vind het echt dood en wit. Ja, met cambo is het dus zo dat het alleen werkt als het gif op de wondjes ligt. En dan krijg je een bepaalde reactie. Het is geen allergische reactie, maar het gif begint te werken. En vanaf het moment dat hij het eerste gif op één van die puntjes legt, voel ik het meteen zo bizar. Je hele lichaam voel je gewoon licht worden. Ik voelde het verspreiden, ik werd licht in mijn hoofd en ik zag allemaal kleuren. Alsof er iedere keer een andere kleurspot aanging. En toen voelde ik vanuit mijn tenen echt een ziek gevoel opkomen. Echt een soort turbo-griep die in één keer wordt ingezet. En dat ging echt van mijn tenen naar mijn knieën, naar mijn onderbuik. Totdat het bij mijn maag aankwam. En daar zat een hele hoop water in. Kambo, kambo, kambo. Kambo, Kambo, kambo, kambo. Oh my god, dat, dat is zo raar. Yo Oh fuck, wat heftig. Ik kan het je niet aanraden om jezelf te filmen als je gaat filmen... dan een keer terugkijken, dat is voor niemand leuk. Ja, misschien voor jullie wel, of niet voor mij. Wat hij hier zingt... Dat is een soort running gag geworden bij ons in huis. Mijn vriend zegt nog wekelijks... Cambo, Cambo, Cambo. En ik ook. Dus het was gewoon zo raar voor mij dat iemand ging zingen... terwijl ik heel ziek werd. Hoe lang duurt dit? Oh. Nee, dit is niet echt een high. Dit is echt een hele diepe low. Oh, jezus. Alles is roze. Ik ben er nooit zo ziek geweest. Voel je die glimlach? Hm? Voel je die glimlach? Nee. Ik heb niet voelen aan de binnenkant van mond. Nee. Nee, nee, nee. Ik dacht oh. dat ik dood ging. Is dat normaal? Ik echt, ik krijg geen lucht meer. Ik val zo neer. Dit was het. Hoe vond jij dat het ging? Laat me even... Nee, nee, nee. Mooi. Mooi? Ook oh, Wow. Wat? Je, hebt, je hebt weinig verzet gehad. Ik had niet het gevoel dat ik kon verzetten. Er zijn nog nooit mensen hier aan dood gegaan. Niet bij mij weten. Nee, die zitten allemaal in de Amazone. Die vinden ze volgende week pas. Ja, ja, ja, ja. Oké, okay. oh, ik kan weer lachen. Het is vier dagen geleden dat ik de Cambo heb gebruikt. En ik zou me op dit moment helemaal fantastisch moeten voelen. Uh, ik ben wel blij. Uh, ik voel me gezond. Ik ben helemaal hersteld van het ziek zijn. Dat vind ik heel belangrijk. Maar of ik me nou blijer voel dan normaal. Ik weet het niet. Eigenlijk moet je twee weken wachten met, uh, met de eindconclusie. Want na twee weken weet je pas echt hoe het werkt. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik ongekend veel energie had in die twee weken. Het is voor mij ontzettend uh, bijzonder geweest, omdat het iets was wat ik nog nooit had gedaan, waar ik vrij weinig over wist, en het achteraf de weken na dit item best wel bijzonder voor me is geweest. Puur omdat ik zoveel energie kreeg.